Stoppen nu. Oh, okay. Wapen laten vallen, handen omhoog. Die zou een bangoverval hebben gepleegd. Zou nu zijn gespot en die moeten we aanhouden door middel beter dag Dag neer En boom. Zou blijven. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, elderspitovaar en moor. En vandaag, uh, ja, mooi weertje. Zoals al heel de weken. Bijna de afgelopen weken. Uh, flink warm. Uh, hier is het in ieder geval 31 graden vandaag. Um, dus ik weet niet hoe... Als deze video online komt, is het misschien wel keihard aan het regenen. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is... Uh, dat jullie dus misschien wel de airco horen op de achtergrond. Attention. Ik meteen een melding. Uh, Prio 2, uh, voertuig. Zou wat verdacht rijden. De deur dicht en nu je ja, motor aan. Zo, ja, de deurtje dicht. Dan we met stuur. Oké, okay, moment. Nog een keer moment. Zo, altijd als je... Ja, nu is hij. Altijd als je alt-tap hebt gedaan, dan doet die mod van het stuur het niet meer goed. Dan draait hij of heel hard, uh, of draait hij heel makkelijk rond. Uh, of hij draait heel stroef rond. Maar nu zit hij in het midden. Hij draait makkelijk rond als je rijdt. En als je stilstaat of ergens overheen rijdt, dan gaat hij wat stroever. En dat kun je dus oplossen door middel van alt-tap. Ik heb eens allemaal mensen in mijn vrienden... Uh, lijst staan op steam die ik helemaal ken die ga ik ook even uitzetten zodat jullie dat niet allemaal zien zodat je niet hoeft te bleuren oké okay, nou dan zijn we weer voertuig rijdt hier heel langzaam uh, we gaan even kenteken check doen nogmaals kenteken check waarom niet hier zo lang aan rijdt heeft hij al een kenteken ik ga het volgende ja. kenteken Hij rijdt vol over iemand heen, vriend. Gaat er vandoor. Uitstappen, hier komen. Kom op, uitstappen. Waarom kan ik de 1 niet meer? Ja, oké. Okay. Staan blijven. stoppen nu medical maar even zo stop, stop, stop. ik zie de hele een niet meer uh, in beeld komen ah oh, nu wel LSPD, don't make me shoot oké, okay, dat nu wel aangehouden negeren stopteken poging doodslag stop, en uh, ja, dat is verlaten plaats ongeval. Goed. Ik ga een transportje deze kant op. Oeh, dat zal waarschijnlijk... Ah oh, nee, politie. Er zijn geen eenheden meer nodig. Een bericht voor alle wagens, een voor alle wagens. Vervolgmelding, Prio 1 persoon uh, ontsnapt uit een psychiatrische instelling, vuurwapen. Volgt hier in instantie bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We hebben een code 99 in... Wapen op de vallen, handen omhoog. 7-8 neergeschoten. Schoten gelost. Oké, okay, gaan we naar Malans deze kant op. Persoon is van een cliff gevallen nadat hij werd doodgeschoten. Of neergeschoten. Rijdt alsjeblieft Prio over. Um. Ambu is aan Ambu heeft brandweerscheren maar ik vergeet aan te passen. Sorry. Oh, dat is ja. Gekke brandwisseren. Ja, een paar dagen terug natuurlijk. Aflevering 200 uh, hebben jullie die gezien. Um, ja. En uh, laat maar weten in de reactie wat je van aflevering 200 vond. En wat je van deze aflevering vindt. En wat je van alles vindt. Oep. Ja, Aflevering 200 moet op dit moment uh, nog online komen als ik deze video maak. Dus ik kan jullie nog niet zeggen wie de winnaar is, hoe en wat. Die komt ergens tussendoor uh, online ofzo. Oké. Okay. Hij is dood. Deze melding is ten einde. Ah, we zit natuurlijk in Paletto B niet meer in de stad. Vandaag Paletto B weer is wat anders. Binnenkort gaan we Sandy Shore zoen maar op. Even bandjes opwarmen voordat we gaan racen met de ambu. ja wij winnen want we gaan even kijken bij het voertuig recht voor ons of ja niet recht voor ons daarachter even snel inhalen hier kijken wat die allemaal uitspookt wat daarmee aan de hand kan zijn ik zie geen telefoongedrag. Het volgende voor 08, Alpha, lima whisky 388. In Ai. RNA zou geen rijbewijs meer hebben. Die was geloof ik suspended. Kunnen we zo meteen zien. Hallo. Graag uw rijbewijs. Dank u wel. Sophie. Expire, oké okay, verlopen. U weet dat u met een verlopen rijbewijs rijdt, dat betekent dat ik niet verder mag rijden, dat gaat u wel voor mij een bekeuring krijgen. Goed het goede bedrag is 250 dollar, als lijmen dood hoeveel euro? 230 maken we ervan omdat dat meestal wel een bedrag is wat in Nederland veel voorkomt. Ik denk dat u niet meer verder mag rijden. Uh, ja dat uh, laat ik maar even gaan aangezien ik ze dan maar moet laten uitstappen en dan zeg ik je mag niet meer verder rijden en dan stap ze weer in want ja er is eigenlijk geen knop voor uh, kan ja laat ze niet verder rijden er is geen knop voor goed ik heb een of ik zet het op mijn klapblok ik zet het het systeem krijgt hem thuis gestuurd uh, ja niet meer verder rijden en we kijken die kant op en ze is inmiddels Weggelopen en het voertuig opgehaald door iemand anders, bla, bla, bla. Zo. En door. Oké, oké. Mijn foto heeft een cent, ja, oké. We hebben een uh, verdachte. Die zou uh, een bankoverval hebben gepleegd. Zo, nu zijn gespot en die moeten we aanhouden door middel betige een vesten aangetrokken Of ja vesten, kogelwerend vest aangetrokken Ja, hier gaan we een assistentie nodig hebben Noten klaar Want iemand gaat hier schieten Godverdomme. 1202 OC, we komen promise Als rent als Wat Is ze nou kut zus ja aan je mond oh er is ze weer verdachte neer wapen laten vallen in ieder geval naast je leggen de verdachte weer wordt geschoten, je lijkt dood, oké, okay, wapens bergen wapen afgepakt en hij crushed Dan kunnen we gewoon gelijk verder ja waren het armpje geraakt knipperlichten waren ze te lul eens kijken of die knipperlichten het doen van hem of haar waar gaan we op links of rechts naar rechts zonder knipperlicht en het stopstreep werd niet gevolgd de stopstreep. of hoe dat ook heet stopbord stond geloof ik ook ze dus gaat wel even mee Even volgen hier naartoe. Neem hem meteen mee naar het bureau. Oh Rem. Ja. Oh, mag niet hier parkeren. Jawel, ik wel. Vrij stelling jong. Even een moment meneer, komt goed hè. Hallo, Bill. Ik ben nu Bill. Ik ga naar rijbewijs. Ja, Bill. Hey, Bill. U rijdt waarschijnlijk met een ingevorderd rijbewijs. Ja, dat klopt helemaal. Dus u uh, moet niet verder rijden. Het uh, is de derde keer. U voertuig wordt in beslag genomen. Ik weet niet hoe dat normaal gesproken zit. Um, maar ik neem hem bij deze in beslag. Ik geloof... Kut, kut, kut. Stop, Bill. Stop, Bill. Stop. Stop, Bill. Stop. Hallo. Stoppen. Police! Uitstappen. Ja, heel goed, jongen. Oh, ik heb mijn vuur op nog vast. Wil, ja, ik krijg van mij een bekeuring. Moment, Bill. Ik ga voertuig in beslag nemen. voertuig is deze in beslag genomen. En ik krijg van mij een bekeuring. Ja, even kriebel krabbel. Ondertussen is je auto weg. Poef. Ah, alsjeblieft. Ja, ja, en nu? En nu. Fijnacht nog, wondangen alles. We gaan de kogel weeren. Ah oh, ik dacht hij rijdde, hij over Bill heen, dat mag het. Ik dacht dat Bill hem uit het voertuig trok. Kogel weer in de vesten, zijn vest is weer uit. Dat is toch. Bill gaat binnen een klacht indienen. Als je nu. Bill neemt daar gewoon de uitweg. Nee nou, Bill gaat even hier bij de helikopterplaats kijken. Oké, okay. jij blijft maar even staan, dan kan ik om jou heen. Ja, heel goed man. Zo, en door. Die veelkeurigse knippen ligt aan. Een uh, gestolen voertuig gespot. Door een collega. Great Ocean Highway. rijdt de collega aan, denk ik. Ik de politie. Stop uw voertuig onmiddellijk. Ja, we zitten erachter. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig op de kuststof. En boem. Hier komen, hier komen. Op de banden geschoten meldkamer. Ik kan u niet zeggen vertragen, was. ik denk het bijna wel. Klaar, ik kom terug. Let op. Uitstappen. Pot non Hier komen. Klik en pak hem. Kijk hem driften dan. Uitstappen nu. Aanraden voor de van een voertuig niet dan recht van een advocaat. heel goed. Zeker transportje aan het takelwaggel. Obey. zo eens kijken wat met dit voertuig aan de hand is Daaraan zou een verloop verlopen uh, verzekering hebben zo, daar zijn we vanaf ik vraag me niet hoe ik het heb gedaan ik wil nogmaals even naar de ID zien. Want die heb ik even gemist. Sorry. Ciao Lee. Oké okay, goed. Jolie, De verzekering van de voertuig is verlopen. Dat betekent dat ik niet verder mag rijden. Um, expired insurance. Uh, ja. Dus doe er iets aan. Laat hem verzekeren. Niet verder rijden. Ik kijk de andere kant op als je toch verder rijdt. Ik daar gewoon te lijf op En ik laat hem niet afslepen want afging dan weer overdreven. Tenzij jullie zeggen van ja maar je moet hem juist laten afslepen. Bij geen verzekering wordt in beslag genomen. Vertel me dat dan even. Oké, okay, doei. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. Citizens Report, a possible 484. In Paleto Bay. Ja blijf maar eens even staan met je auto vriend. Goedag, hoi, oh, vertel. Thank God you, zomaar is speler Ja, heb je beelden? Oké, okay, laat maar zien. Oké, okay, dit is niet die auto die daar uh, nu wegrijdt derde DDR Oké, een bastard. Oké, okay, dus we zoeken een Jeep geloof ik, dat het is. Het soort. Uh... Oké, okay, dankjewel. Waar is die uh, naartoe gereden? Ja, daar, oké, okay. tijdenspik, meldkamer, uh, signalement, uh, de zwarte Jeep BJXL maken we ervan, zou in mijn gebied nog zich bevinden, want we waren binnen twee seconden toch plaatsen, uh, we gaan onze keuze maken om hier maar eens op te rijden, daar gaat hij Dat is hem, ik zweer het je. We hebben een traffic alert in Paleto Bay. Oeh, oh, ja, hij okay. gaat hem over, meldkamer. Dan blijven! Zegt de vorm te voet, collega's zijn in de buurt, krijgen me echter niet. En... Oké, hij dacht even die is dood. Oh! Hier komen Vriend geef het op. Ja geef je het op. Als dus je aangehouden voor van uh, brandstof, niet A, ah, niet verantwoord plicht, rechter maar advocaat Denk bij die hem bij me hebben. Oké, okay, okay. uh, die zijn er. Die komen. Je voertuig kan er niet blijven staan, dus vandaar dat ik hem uh, laat afslepen, je bent hem niet kwijt hoor. Ja, oké, okay, we gaan kijken naar hem. Er wordt een bus uh, achtervolgd. Meerdere mensen in de bus. Het is een gevangenisbus. Dus we houden rekening met... We rijden bij de brandweerkazerne. De trein van de brandweerkazerne loopt niet dood. Nee, doe het niet. Uitstappen, stoppen. Ai. Hij stapt uit. Liggen, beide. van jullie verwacht. Ik ben aangehouden, je kunt meteen terug in je bus gaan zitten. We gaan naar de gevangenis. Nou jij ook. Hé, hey, wat is dat nou? Oké, okay, de verdachtes gaan. Uh, oh, die hadden we zelf trouwens ook wel even kunnen brengen hoor. Nu ieder ik niet heel veel uh, heel veel verzet van de twee dames achterin. Maar we gaan even de B-klasse. Oeh. Ik heb de blauw aan of niet? Nou ja, dan ben ik geen voorang voertuig, sorry. Uh, de B-klasse even hier droppen. Oh nee. die bus die wordt opgehaald door iemand anders, maar we krijgen wederom een prioriteit 1 melding. Ah, de bus is al weg. Kijk dan, Oeh, heel veel verdachten, rennen weg voor de collega's. De eerste komt hier recht op mij af. c zijn drie verdachten kwijtgeraakt, de Zulu is er er ook wel weer van door, dus die, zeggen, die denken ook van we gaan niet meer zoeken. Dan uh, ga ik ook niet meer zoeken. Helaas we hadden het misschien anders moeten aanpakken. Oeh, au. Ik heb geluk dat ik in mijn voertuig zat. Goed mensen, ik ga hem uh, parkeren bij, de, uh, bij het politiebureau. En we driften hem hier nog even weg. En dan gaan wij uh, de video afsluiten. Ik ga jullie nu alvast bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een toffe video vonden, zoals altijd. Vond het je het niet tof? Laat dan zeker maar gewoon een duimpje omlaag achter. Um, voor mij mag je altijd. En dan zeg ik tot over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Uh, wat gingen we ook alweer doen? Het enige, weet, het enige wat ik daarvan weet is dat ik de video al heb opgenomen. Maar voor de rest weet ik echt niet welke video jullie gaan zien over twee dagen. Dat is ook, dat is echt een perfect moment om te stoppen. Tot dan, doei!